die gaan flink schieten goedendag meneer let me oh ja yeah. zitten we hebben hier uh... een ambulance ter plaatse met spoed toch een slachtoffer politie uitstappen handen omhoog bij elke verdachte wegen wordt er geschoten die wordt gestolen recht van mijn neus uh, we schalen op naar een grip 1 vanaf andere kant komen ook ambulances en brandweerauto's van een persoon in een voertuig wordt gezocht uh, Zulu vliegt erboven right mensen leuk je te kijken naar deze nieuwe video met een beschikbare 5 elders van Amor en vandaag ga ik een pad met Wim en met zijn tatoeages op zijn linkerarm al voor de mensen die dat niet nog niet wisten tot hij die had en met de toerant 2011 die een beetje op de stoeprand staat, wat extreem slecht is voor de achterbanden. Um, goed, even voertuigcontrole, stop, doet heel lang erover. Ja, daar komt hij eens. Um, ja, goed. Uh, voor de rest, uh, ja, het voertuig is een beetje anders. Uh, de, de, de grillflitsers, zo links en rechts van het Volkswagen logo, uh, die zijn aangepast. Uh, de skin is een beetje aangepast. En de koplampen zijn aangepast, wat ik begreep, maar dat heb ik niet helemaal gezien. Die zijn aangepast door Wandertje. En de originele Touran is gemaakt door uh, Team MH. Dus shout-out naar beide Wandertje YouTube kanaal. Team MH is gewoon het, uh, een modgroepje. Uh, Groep. En het kenteken is aangepast door mij. Wel de, met paint, heel mooi. Um, maar ja, dat is mooier dan het, uh, vind ik mooier dan het kenteken die er nu op zit. Um, of die er origineel op zit. Laten we de straat op gaan, ik weet niet wat de dienst gaat brengen. Lekker weer je korte mouwen voor de rest. Uh, geen bijzonderheden om de dienst uh, mee te gaan beginnen. Alleen die motorrijder die er aankomt zonder helm. Doorrood rijdt. Hier ook rood mee gaat pakken. En een stopteken voor mij gaat krijgen. Stop vooraan, duurt even 5 seconden. Stop voor Sadan. Blauw erbij. Stop voor de mij. Even volgen. Hier is een heel mooi plekje. Waar ik hem zo... Uh... Zo! Kijk eens aan. Had hij nou wel of geen helm op? Ik denk het... Nee, niet. Want uh, dat heeft hij net aan opgezet toen hij uh, daar uh, stil stond. Omdat ik hem al eerder een stopteken had gegeven. Hallo! Mag ik even een rijbuis van u zien? Een motorrijbuis. Eventjes kijken. Nee, goed. Moment, ik doe even wat controles. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. In traffic violation. Meneer, van Are wie is de motor? Uh, van Jessica zie ik je staan, daar ben u niet. Um, Waar is de eigen Ja dat kan ik hem niet vragen, dus we gaan ervan uit tot het allemaal in orde is. Maar goed, waar was uw helm? Wat de hel do you care? Oké okay, meneer. Oké, okay, lekker vriendelijk. Heeft hij toevallig iets gedronken? Yeah, want some two. Heeft hij drugs gehad? Oké. Okay. U mag dus voor mij even blazen. Dus gewoon uh, toeval tot ik vroeg of hij gedronken had. Ja, lekker zo zitten, keurig. Blazen, blazen, blazen. Stopt u maar. Goed zo. U mag voor mij Afstappen. U bent aangehouden voor rijden door invloed. Niet tot antwoorden verplicht. Recht op een advocaat. Uh, daarbij komt ook het rijden zonder helm. En de motor die gaan we in ieder geval even uh, meenemen. Want ja, daar, uh, voordat die verder mag rijden moet er uh, het een en ander mee gebeuren. Zoals een verzekering. etc. Of uh, verzekering was er? Was er nou no insurance of uh, no uh, is Ik geloof insurance, dus hij is niet verzekerd. 5, ik ben onderweg. Hallo, Busje Tut tut tut. Hallo. Yes. Ik mag bij mijn collega's op. Goed zo. Fijne oh. dag verder. Piep. Zo. Doi. Uh oh. calling unit 1 Lincoln 18. We the have overval. a robbery in Little Soul. Oh, moet ik doen. Uh, overval, voorgang. Uh, jullie mogen mij vertellen wat jullie hadden gedaan. Die, die vrachtwagen achtervolgen, die um, daar uh, recht voor mijn neus gestolen werd, of richting overval met wapens. Laat maar in de reactie weten wat jullie hadden gedaan. Uit. links vrij en gas snelheid gaat eruit uh, rechts vrij en gas groen licht sowieso snelheid hoeft er hier niet uit want, Oeh. want we hebben groen licht hier ook niet maar even recht door zo so. oké okay, dus uh, dat gaat een uh, flink hier worden Stoppen, stoppen! Rijdt 1 Oké, ze komen al maar af, ik moet dekking zoeken want die gaan flink schieten Collega's, denk aan de veiligheid Oké, okay, we zijn achtervolging. Uh, meerdere gewapende personen in een grijze Mercedes Sprinter uh, draaien weer om komen op mij afgereden dekking zoeken dekking zoeken ah shit man je bent echt let op met de pompen jongens let op hoor We gaan nog een paar lopen een paar gaan er lopen staan blijven nog één. staan blijven Laden. stoppen nu. Hal laten zien. We worden nog steeds beschoten ook door anderen. Leggen. Liggen. Wat Ik kan nu niet gaan schieten. Heel snel liggen nu. Ik zo. Je bent aangehouden. We zijn flink geraakt. nog steeds. Goed. Op je knieën. Komt transportje voor jou. Eén collega vraagt om een even situatie jongens. We hebben hier nog iemand die er vandoor gaat. Mogelijk de voet. Um. Oké okay, dat transportbusje moet even heel snel komen. Ik rij wel even naar hem toe. Neem hem mee, neem hem mee. We hebben nog één verdachte dus. Die uh, er vandoor gaat als het goed is als ik heel goed zou kijken zou ik hem hier kunnen zien maar ik zie hem niet even kijken of mijn toeran het nog gaat overleven ja denk ik de voeten vandoor Wapen erbij, wapen erbij. erbij. Al laten zien. Oké, okay, die is uitschakeld. Goed. Uh, ja, dat gaan we nog even uitleggen aan de baas hoe het komt dat die uh, door mijn voertuig is overleden. Die hebben we dus aangereden. Goed. Rustig blijven. Rustig blijven. Hier gaat een ambulance uh, naartoe. Laat komen. Ook boefjes, die worden nog gewoon geholpen. Krijgen gewoon dezelfde medische hulp als uh, brave burgers. En dan gaan we even terug naar het. Uh, het tankstation. En dan gaan we kijken hoe daar daarvoor staat. Of daar nog een ambulance nodig is. Of daar nog iets moet gebeuren. Aangifte opnemen. Gewonden dus zullen er vast wel zijn vrees ik. Uh, en de schade even opmeten. Ja, daar is de ombud toch. Kijk eens aan. heel veel plezier ermee, er komt zo meteen een politie eenheid hier naartoe die ga ik even laten komen en die uh, gaat met jullie mee rijden richting ziekenhuis oh jij wil mij natuurlijk wel nog even 12.05 ik ben onderweg ja het is kleinschot rond door op de hand uh, zie je wel uh, no way inderdaad yes thanks big hij hey, is super uh, we waren in de hand geraakt. Nou, de collega die gaat meerijden met de ambu en hier het gebied uh, veiligstellen. Wij gaan nog even richting... Richting tankstation. En dat is hier rechts geloof ik. Hè? Ja. En dan oversteken en dan zijn we er. Groenlicht, keurig. Even kijken of hier nog wat staat. Ja, het busje nog. Dus je gaan me af laten slepen of dat. Uh, ja, ik had goed. Uh, achterband daar was ik in naar de man schieten. Um, even kijken, zit er nog iemand in het busje? Ik niet. Deze melding is ten einde, goed werk. patiënt, of die wat ik aanreed, heeft het overleefd. Let me know if you need anything. Goedendag, meneer. Let me, oh ja, ik zit. We hebben hier c uh, ambulance toch plaatsen met spoedkopen, slachtoffer uh, van, het, uh, van de overval uh, hier binnen. De ander is uh, vooral geschrokken. Met de heren, laten we even country. ruimte maken. Ik kom even mee. Ja, dat snap ik. Gaat u even hier staan? Blijft u even um, hier wachten met uw collega? Is u ook meneer, mag de handen omlaag doen, de armen omlaag. Uh, het is allemaal weer... Veilig. Goed. Um, pak hier even wat te drinken, wat koffie. Ga even naar de wc'ers het moet. Um, mijn collega of iemand van de recherche of weet ik voor wie. Komt zo meteen bij u. Die zal even uh, ja verklaringen gaan opnemen. Um, van nu gaan wij even kijken hoe het met de collega van u gaat. Blijf hier even wachten. En hoe het met mijn Toeran gaat, want die was ook beschoten. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf kogelgaten. Voor de rest niks. Zes. Ik uh, keur hem goed. Niet ja we waren wel geraakt, moet ik toegeven. En ook flink best wel. Maar uh, ja, dat. Zit in een reanimatiesetting. Tweede ambulance we gaan hun allemaal regelen. Dat kan ik zelf niet doen. Um. We gaan even kijken hoe en wat. En dan zijn we, gaan we ons vrij melden. Didn't get here in time. Nee, persoon is overleden, dus uh, degene die we hebben kunnen krijgen, dus uh, aangehouden bedoel ik daarmee, die gaat uh, de bij krijgen. En dan uh, gaan we daarna endcaller doen, want en dat is ze nu echt mooi geweest. Kunt u vervolgen. We hebben alles gedaan, deze iedereen geholpen, deze iedereen verhoord, uh, uh, dat soort dingen. dan gaat het team van de lijkschouwers het hier oplossen en dan gaan wij door kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen maar uh, groter dan dit zal het waarschijnlijk niet worden links gewoon een auto ik heb wat voor honger dat zal ik je toch zeggen het is half zes al een zaterdag voor mij en ik heb honger. Dus ik ga zo lekker eten. En een paar chipjes pakken ofzo. 12-01 dat 12. uh, okay. we 10%. 101 gegeven door. Oké, oké, oké. Yes, incident involving shots fired. Uh, een persoon in een auto ANPR camera's slaan erop aan. wordt gezocht. Zou laatst iemand hebben neergeschoten of in ieder geval zijn betrokken bij een schietpartij moet ik het even goed zeggen voordat ik het dramatischer maak dan dat het is uh, geen tijd voor de zware vesten en dat heb ik laatst al uitgelegd als ik met de korte mouwen speel en ik zet ik doe een zwaar vest aan ja dan verdwijnen de tatoeages. en dat vind ik een beetje onrealistisch dit is hem wordt zenuwachtig uh, Stop, voor aan, blauw aan. Goed, we hebben hem. Hier, voor mij staan. Ik bevestig het even door middel van kentekencheck. We gaan iets naar achteren. En we gaan eenheidjes erbij vragen. Want we gaan in beter Ik het kenteken voor je aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, Nee, ik wil hem. Nee, hallo, hallo, hallo, hallo. Blijf even staan. Hij is weer tot zilstand gekomen 1201, 13, 12. Status is voor nu nog in. goed Ik laat even het verkeer Adam doorrijden 12. Goed, oké okay. Politie, uitstappen, handen omhoog bij elke verdachte hoe wordt er geschoten LSPD. Handen laten zien zeg ik Rent. Stoppen Nogmaals en er wordt nog een keer geschoten liggen zeg ik Ja maar potverdomme Oké, okay, we kunnen niet meer richten. O.C. B.T.V. mislukt. Verdachte gaat er vandoor. Ik wil bijna aangereden liggen, zeg ik. Goed. Ja, maar. Ik hoef je dingen nu niet meer te zeggen, hè, vriend? Goed. Ik wil je echt slaan nu, maar goed. Het is omdat ik tegen hem opliep tot hij opstond van wat doe je. Dat is eigenlijk normaal, want als ik dan schoot, dan had ik hem een klap... Verkocht met mijn vuurwapen en was hij dood geweest. Kijk, dan komen hun weer. Ik vind het zo mooi. Ja, als je die op hebt geroepen, daarna, dan zie je die overal langs scheuren met uh, volle snelheid. OC en vanaf daar aangehouden. Ja. Ik ga het transportje ervoor en dan zijn we weer een zetbaar. Mooie Volvo. in Jezo, jezo, jezo. Goed zo. Even hier om de vrachtwagen draaien, om deze meneer. En dan eens kijken wat hier weer allemaal los is in de parkeergarage. die en dan bericht van de wagen. Oh, kijk eens Die wordt gestolen recht van mijn neus. Hoi! Uitstappen Stoppen Ik ben aangehouden verdiefster van een voertuig niet te antwoord verplicht berecht om een advocaat te gaan naar het bureau Het voertuig dat uh, ja dat we even laten rechttaken wie er zit Ik zie een ID-kaart bij, het gaat vermoedelijk om het te geven maar als u ongeveer zegt waar die zit dan pak ik hem even dan u wil Goed en ik heb de bij bij die u niet bij mag hebben, wat ik zover kan zien. Niet, ik ga haar niet fouilleren, want dat is geloof ik niet toegestaan om een vrouw te fouilleren als je een man bent. Ook al heb ik dat al vaak genoeg gedaan. Sorry, daarvoor dan. Maar nu ik het besef, ik geloof alleen vrouwelijke collega's vrouwen mogen fouilleren. Maar misschien is dat ook niet zo hoor. Ja maar, dus ik denk het kan. Eén collega vraagt om een assistentie. Dus ik dacht... Het kan niet erger worden dan de overval Stort mijn een helikopter neer Prio 1 onderweg nou, De twaalf van de lijn, dat zijn wij Je Gaat naar een uh, helikopter crash Oké, okay, keurig Even over de stoep Hoppa, zo Volle snelheid daar naartoe Linksaf, linksaf, groen licht, iedereen stopt, keurig. Rechtsaf, ja, toppie jongens, iedereen werkt lekker mee. Ja hoor. Godverdomme, hey. dat is toch veel te hard mensen? Daar moeten we iets aan gaan doen. Oké, okay, C snel sitrap, Eén persoon ligt ernaast, lijkt hem MMT piloot. Uh brandweerambu te plaatsen ik ga de weg hier even vrijmaken dat ze goed langs kunnen rijden politie eenheden te plaatsen uh, we schalen op naar een uh, grip 1 vanaf andere kant komen ook ambulances en brandweerauto's ja ambulance knalt nog even lekker tegen de helikopter aan en de brandweerauto doet precies hetzelfde hallo Graag vijf chips uh, zakjes. Uh, nee, grap. Heeft u iets gezien? Heeft u toevallig... Uh... Nou goed, heeft u iets gezien? Ja, een helikopter zo Wat een domme vraag van mij. Zo. So. Oké, okay, mag ik al in de buurt? Ik ga niet in de buurt komen. Als we groen hadden, had ik groen aangezet, maar we hebben geen groen, dus uh, sorry. Wij waren als eerste ter plaatse. Dat hebben we goed gezien. Uh, de persoon heeft het niet overleefd, de piloot, dat betekent dat ik een begrafenis onder mijn... Me... Ah, jongens, wat zijn we toch allemaal pannenkoekjes, uh. En wij gaan uh, hier uh, het vrijgeven voor, andere, voor de collega's, die mogen vertrekken. Wie, wie schiet op wie? Waarom schieten we op deze meneer? waarom valt mijn collega hier nog opeens dood neer ah, Oké, okay. hallo rustig ik loop hier, ik loop hier, rustig, rustig rustig, rustig, um, Ja. ja, oh, een poes aaien, ah, ja. aaien ah, nee, geen ik, ik vind katten wel leuk ik heb zelf ook twee foto cheese, oh, ik sta aan de verkeerde kant met de kat Miau zeg het ze oké okay, um, wij gaan uh, heel snel door uh, jongen jongen wat een drukte niet zo schieten jongens we gaan hier uh, snel weg en we krijgen meteen een nieuwe melding um, van een persoon uh, in een voertuig wordt gezocht uh, zulu vliegt erboven ja zulu vliegt erboven daar zo um, Even kijken waar de zulu heen gaat. Dat betekent dat de persoon hier zo zo meteen van links gaat komen, want die vliegt geloof ik recht boven mij. En dat zal deze hier zijn, want dit voertuig valt mij gewoon op en ik we, 23, we hebben zicht op de verdachte. Is politie daarom ja. onmiddellijk. Oké, okay, gaat er vandoor. Zeg je het gaat helemaal goed komen. In Alsjeblieft Prio 1. Uitstappen! Hand laten zien en liggen. Goed zo. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Ik hoop dat je dat begrijpt. Goed zo. Ik ben aangehouden. Niet te antwoorden verplicht. En een voertuig is bij deze in beslag genomen. Een bericht voor alle waarde. Een bericht voor alle waarden. Zij alles veilig hier, alles veilig. Deze melding is daarna. Wel. Zo. Er zijn geen. Zulu, A380 daar zo van Heer uh, Frans geloof ik, Emmuts, oké. Okay. Goed mensen, ik uh, Extreem drukke dienst. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. We zetten ons, onze Toeran hier neer. Um, en wij gaan uh, de dienst weinigen En het filmpje dus. Nee, gaan we niet meer heen. Um, dus shout-out naar Wandertje voor de Toeran, uh, voor de aanpassing van de Toeran en shout voor Team MH voor de Toeran zelf. Wandertje heeft natuurlijk ook deze telefoon gemaakt, uh, mocht jullie nog niet door hebben met de, ja, de, de Nederlandse politie-app, zoals dat uh, voor de agenten. Uh, um, zo ziet dat uit voor de agent ongeveer. Dus uh, shout-out naar hem voor beide dingen. En voor nog wel meer dingen in mijn game, maar dat, uh, ja, dat is van alles en nog wat. Um, in ieder geval niks anders aan toe te voegen dus tot over twee dagen weer doei zo daar geen stem doei